Is ONG iets voor jou? Misschien twijfel je, want je hebt het druk. En het heeft geen zin om iets aan te schaffen dat weer op de stapel komt. Je hebt misschien nog enkele cursussen op de plank liggen die je wilt doen. Maar je wilt wel echt vooruit. En welke cursus ga je nu kiezen tussen alle online aanbod? Je bent misschien een gevorderde ondernemer en je denkt, ja, maar heeft Katinka me nog iets te leren? Of ben je net een beginner en denk je, ah, die techniek, hoe zit dat? Misschien ben jij een fan van één op één. En misschien denk je van hoe lang moet ik lid blijven van OMG? Mag ik jou wat antwoorden geven? Je hebt de druk. Absoluut, je hebt de druk. Dat ga ik nooit ontkennen. We hebben allemaal drukte in ons leven. Het lijkt wel een beetje of het erbij hoort in deze maatschappij. Maar eerlijk, sinds ik de laptop levensstijl leef, heb ik vrijheid ontdekt. Maar voor jij zover bent, is het belangrijk om hapklare, concrete acties te nemen. En dat is net waar OMG over gaat. Elke maand een concrete actie. En die zo hapklaar is dat je deze in een weekend kan nemen. Het is de opeenstapeling van die kleine babystapjes die jouw bedrijf uiteindelijk gaan laten groeien. Je hebt misschien nog andere cursussen. En ja, dat snap ik. Gelukkig is OMG zo hapklaar dat het makkelijk naast een cursus leeft. Of je zelfs met concrete stappen helpt om de dingen die ook in die cursus aan bod komen echt hapklaar toe te passen. Er is immers al zoveel te leren in OMG. Zoals over Facebookgroepen, Facebook ads, Facebook bots. Zoals over nieuwsbrieven en goede uh, e-mail salesfunnels maken. Zoals over video's maken, video's bewerken, video's inzetten voor je marketing. Je wilt echt vooruit. En waarom zou je dan voor OMG kiezen en niet voor een andere cursus of een andere club? Want ja, ook dat beginnen anderen nu. Uh, een keertje te doen. En ha, daar heb ik een heel slim antwoord op. ONG zal altijd de eerste zijn die weer met een leuk nieuw idee afkomt. ONG heeft een bijzondere troef die nu ook uniek is in uh, België en Nederland, namelijk de Virtuele Implementatiedag. Dit betekent dat we regelmatig in plaats van een nieuwe training een bestaande samen een hele dag kan uitvoeren virtueel. De reacties op de implementatiedag zijn waanzinnig. Het is de schop onder de kont. Acties worden ondernomen en acties is wat nodig is voor jouw groei. Misschien ben jij een gevorderde ondernemer of misschien ben je net een beginnende ondernemer. Voor wie is OMG? OMG is er voor iedereen met ambitie. Sommige bundels zijn voor starters, al wel er ook vaak tips in zitten voor gevorderde, want er is wel altijd een extra detail dat je kan gaan verfijnen. Maar in alle eerlijkheid schrikken de meeste gevorderde ondernemers er vaak van hoeveel kennis er in dat kleine lijfje zit. Dus ja, ik ben altijd up-to-date met de nieuwigheden op het internet en ik doe niets liever als een echte Kare, trekker, jou helpen om al die nieuwe dingen uit te testen en bij te houden wat werkt en resultaten oplevert. Ben je een fan van 1 op 1? Toppie, ik ook. Ik hou zo van het contact met mijn klanten en daarom zie je me ook elke dag, ja elke dag in de groep verschijnen. Ik hou alle vragen in het oog. Je mag me ook altijd taggen als je echt van mij persoonlijk antwoord wilt, zo spoedig mogelijk. En natuurlijk zijn er ook de coaching sessies. Die zijn zo waardevol en ik wilde dat ik dit gehad had toen ik startte. Je zit op elk niveau met zoveel vragen. Als je die allemaal kan stellen, dat is toch van onschatbare waarde. En je hebt ook één op één contact met de andere. OMG heeft een buddy systeem. Dus je gaat niet alleen ontzettend veel hebben aan je collega-OMG'ers... Maar je kan ook echt gaan samenwerken, samen groeien. En dan over hoe lang blijf je niet. Niets moet, alles mag. In een online business zal altijd wel iets nieuws te leren zijn. Dus je mag eeuwig blijven. Je zal collega's leren kennen in OMG die er van bij de start nu meer dan een jaar geleden bij zitten. En nog steeds in zitten en willen blijven. Maar ik ben geen voorstander van dat je een kwartaal of een jaar moet blijven. Ik wil dat jij je duizend procent op je plek voelt, duizend procent ondersteunt en zoveel leert dat je gewoon vanzelf wilt blijven. En is dat niet zo even je vrienden, echt. Je kan er elke maand uit, voor de twaalfde opzeggen en moeilijker dan dat is het niet. En oh, ja, het is best wel spannend, hè. Zo'n OMG-avontuur. Ik hoop je van harte te mogen verwelkomen bij de, de bende die we zijn. Knus, Katinka van Power to Bloom en OMG, over en out.